Klimaatverandering is vandaag een hot topic. Een van de gevolgen van de coronapandemie is dat er bij het brede publiek toch een grotere bewustwording is van de gevolgen van klimaatverandering, ook voor de levenskwaliteit. En we zien aan de andere kant dat steeds meer beleidsmakers toch ook striktere ambities formuleren om naar CO2-neutraliteit te gaan. Ja, Hans Bevers, als Chief Economist van de Groof Peterkam heb jij die plannen en hun economische impact van dichterbij bekeken. Er is een nieuwe research note op jullie blog. Als we nu kijken naar al die maatregelen die door beleidsmakers wereldwijd worden genomen, mogen we dan echt zeggen dat we op een keerpunt zitten? Ja, dat denk ik wel. Dus uh, natuurlijk, de klimaatproblematiek die wordt al veel langer op de agenda gezet door wetenschappers. Ik denk uh, op zijn minst sinds de jaren zeventig, dus dat is, uh, dat is ontegensprekelijk zo. Maar een keerpunt in de zin dat de zaken wel versnellen. Hè. Dus uh, je ziet dat heel duidelijk, 2020 kan in dat opzicht wel een scharnierpunt zijn. En we zien dat bijvoorbeeld in Europa, waar de klimaatambities werden aangescherpt, in Amerika ook met Joe Biden, daar wordt het klimaatdebat terug op, op de agenda geplaatst. Maar ook in China, dus Beijing die voor de eerste keer eigenlijk concrete doelstellingen heeft vooruitgeschoven om klimaatneutraal te worden. En ze zullen dat doen tegen 2060, dus dat is toch een mijlpaal zou je kunnen zeggen. Maar ook andere landen, dus je hebt... Meer inspanningen in Zuid-Korea, je hebt Japan, je hebt Canada, het Verenigd Koninkrijk ook. Dus er zijn meer en meer landen die volgen. Er zullen er nog moeten volgen. Wat gebeurt er met Rusland en India, bijvoorbeeld? Ook grote emittenten van broeikasgassen. Um, maar oké, okay, vooruitgang zou ik zeggen. En dan heb je later in 2021, dit jaar nog de top van Glasgow. Ja. Laat ons die plannen eens van dichterbij bekijken. Welke initiatieven worden er nu concreet genomen? Ja, dus het zou ons verleiden om, uh, om dat hier nu allemaal uit de doeken te doen. Maar we hebben wel een, een research note uh, inderdaad gepubliceerd op onze blog, op onze website. En dus daar uh, zou ik zeker naar willen verwijzen. Daar gaan we veel uitgebreider in op de details. Maar je weet uh, ontegensprekelijk dat Europa toch een, een, een belangrijk plan naar voren heeft geschoven. Ze wil zo'n uh, 1000 miljard dollar instelling brengen tegen 2030. En dat zal op verschillende manieren gebeuren. Hè. Dat zal voor een stuk gaan uh, via de meerjarenbegroting, ook via... Uh, uh, het EU Next Generation Fund, dat we al kennen van de coronasteun. Het zal ook gaan uh, door lokale, nationale initiatieven, vaak door uh, publieke, private samenwerking. Uh, en het doel is uiteindelijk om klimaatneutraal te worden tegen 2050. En ja, het, zel, het geld zal gaan naar uh, ja, windenergie, um, zonne-energie, um, batterijen, opslag uh, van uh, elektriciteit. Uh, de isolatie ook van, van gebouwen, ook heel belangrijk. Maar er is nog meer. Europa of de Europese Commissie tenminste zal ook op vrij korte termijn een voorstel doen om een, een koolstoftax in te voeren op, op de import van vervuilende producten. Uh, en dat is het zogenaamde carbon border adjustment mechanisme. En daar zullen we nog veel over horen in de nabije toekomst. Dat bewijst nog maar eens dat Europa eigenlijk al lang een trendsetter is op het vlak van energie- en klimaatbeleid. Maar de VS en China hebben natuurlijk een veel grotere impact. Wat is hun strategie op dit moment? Wel, in ieder geval is het zo dat zij nu ook meer vooruitgang zullen proberen te maken natuurlijk met Joe Biden die... Uh Amerika teruglootst in, uh, in het akkoord van Parijs van 2015. John Kerry als nieuw gezant, uh, speciale klimaatgezant, afvaardigt. Ook de ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te worden. En dan natuurlijk heel de, heel de focus zal nu verschuiven van het, uh, het Biden Support Plan, het steunplan voor de coronacrisis, naar wat er zou gebeuren op het vlak van klimaatgerelateerde duurzame investeringen, Building Back Better. Daar zal nu heel de focus naar verschuiven in Amerika. Um, het fiscale luik. Het moet wel gezegd natuurlijk dat er nog wel wat details ontbreken over die plannen. En het moet ook gezegd dat ja, die deal op zich wel enige tijd in beslag zal nemen, want het moet door het congres gaan en dat zal wel uh, enige tijd uh, nemen. Ja. En wat gebeurt er intussen in China? China vooruitgang, maar het is een, een beetje een gemixt uh, plaatsje zou je kunnen zeggen, in, in de zin dat ze enerzijds, en dat bleek ook uit hun uh, vijfjarenplan dat ze recent hebben aangekondigd, dat ze Enerzijds op korte termijn wel vasthouden aan, aan de uitstoot van uh, fossiele brandstoffen, met, met uh, kolen uh, met name. Maar langs de andere kant is er inderdaad het uh, target, de ambitie om tegen 2060 koolstofneutraal te worden. En er zijn echt wel vele initiatieven die ze ook nemen. Maar ook daar gaan we uh, breder op in, in onze research nota. Heel hoge ambities dus. De vraag is natuurlijk hoe realistisch zijn al die plannen. En vooral, zullen ze voldoende zijn om effectief een impact te hebben op de klimaatopwarming? Ja, dat klopt. Dus plannen maken is één zaak, maar ze effectief uitvoeren is nog een andere. Zoals ook Bill Gates zegt in zijn, in zijn laatste boek, How to Avoid a Climate Disaster. Dat is de vraag inderdaad. Kijk, de wereld vandaag die, die stoot zo'n 50 miljard ton aan broeikasgassen uit. Elk jaar. Dus dat is een enorm enorm aantal. En wanneer ja, mensen nadenken over hoe ze die uh, emissie kunnen verminderen, dan, dan wordt meestal gedacht aan ja, de introductie van hernieuwbare energiebronnen, voor de opwekking van elektriciteit natuurlijk, elektrische voertuigen. En dat is allemaal belangrijk, heel belangrijk, maar er is nog meer. Hè. Het gaat ook over op welke manier krijg je uh, de productie van cement, uh, beton, staal aan een veel lagere emissie. Uh, je hebt de inspanningen die nodig zijn door de luchtvaartindustrie, uh, de, de scheepsindustrie, uh, wat met de batterijopslag. Je hebt ook nieuwe technieken nodig, uh, carbon capture and storage, hè, dus om effectief koolstof uh, af te vangen en op te slaan. Wat met de discussie over nucleaire energie. Uh, dat is een persoonlijke mening meer, maar ook die uh, lijkt toch soms vergeten te worden. En dan zijn er nog onze voedingsgewoonten. Hè. Dus er is echt nood aan een echte paradigmaverandering, zoals dat dan heet. Een tsunami aan innovatie. Pas op, ik denk wel dat de mensheid tot veel in staat is. En ik denk echt wel dat de reden is om positief te worden. Langs de andere kant, en dat is een kanttekening, Um, doet het mij soms ook herinneren aan wat de grote Britse economist John Maynard Keynes daarover uh, zei. The difficulty lies not so much in developing new ideas, but in escaping from old habits, from old ideas. En ik denk dat dat klopt, hè. ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En het is uh, ja, een van de grootste uitdagingen waar de mensheid ooit voor heeft gestaan. En de meeste mensen beseffen natuurlijk wel dat het een groot probleem is, maar het kan zeker geen kwaad dat dat besef uh, nog groter wordt. Hans, je sprak daarnet over een tsunami aan innovatie die we gaan nodig hebben. Wat zal eigenlijk de economische impact zijn van dit alles? Ja, inderdaad. Ik, dat is ook een, een zeer terechte vraag. Ik denk dat we in eerste instantie een beetje voorzichtig moeten zijn met al te grote uitspraken, maar de, de research of het onderzoek dat daarover uh, gepubliceerd is, zoals uh, bijvoorbeeld recent door uh, Joe Stiglitz en, en Nicola Stern, suggereert ook dat het multiplicatoreffect van die investeringen, van die innovatie uh, duidelijk positief is. En Het zou ook moeten gepaard gaan met uh, duidelijk betere uitkomsten op, op de arbeidsmarkt ook. Of, enfin, het zou in ieder geval uh, niet de werking van de arbeidsmarkt Markt in de weg mogen staan, in tegendeel. En de reden is waarom, is, is dat uiteindelijk veel van die initiatieven, investeringen ook heel arbeidsintensief zijn. Als we dan tenslotte kijken naar de beleggingsportefeuilles, wat is de impact van alles wat er rond het klimaat gebeurt vandaag op die portefeuilles? Ja, dat is zo. Heel belangrijk. Het, het kan niet meer ontkend worden dat overheden echt um, hun, hun ambities kracht bijzetten. En dat is iets wat we eigenlijk al, al vele jaren zien en ook rekening mee houden. Dat is wat onze analisten, onze fondsbeheerders op een dagdagelijkse basis doen. Maar ja, if anything um, schroeven ze die ambities nog op, die, die analyse. Het is voor hen heel belangrijk om niet alleen naar de financiële indicatoren te kijken, maar ook steeds meer om naar niet-financiële indicatoren te kijken. Kijk, wat doen ondernemingen op het het vlak van um, de zogenaamde ESG-criteria, Environmental, Social and Governance, en die screening die, uh, ja, die is er hier om te blijven en die zal alleen maar versterkt worden. Maar uh, het is ook zo dat we de uitdaging van klimaatverandering en al de ambities, al de plannen, dat we die ook niet zomaar in, in, in isolatie mogen bekijken of afzonderlijk. Nee, ze gaan echt ook hand in hand met de inspanningen die nodig zijn om, uh, om de digitalisering van de economie te begeleiden, maar ook de modernisering van ons industrieel apparaat. Hè. Dus ook daar. En er zijn ook geopolitieke elementen natuurlijk. Dus uh, China, de Verenigde Staten, Europa, die willen allemaal wereldleider worden in nieuwe technologieën die klimaatgerelateerd zijn. Of, of tenminste ook zelf... Uh, zelfvoorzienend worden op dat vlak. Dus uh, al die aspecten moeten eigenlijk in rekening worden gebracht uh, voor, voor het beheer van een goede uh, portefeuille, een goed gediversifieerde portefeuille ook. En dat doen we op dagdagelijkse basis. Hans Bevers, bedankt voor die inzichten. En wie meer informatie wil, die kan terecht op jullie blog. Dank u.